Ik ben veel meer dan wat hier staat op deze kaart. Ik ken mezelf wel beter. Ik ben meer dan gegevens, een adres, een stad, een land, een straat, een uiterlijk dat steeds vergaat. Meer dan slechts identiteit ben ik mijn eigen entiteit van eigenheid en dat van hoge kwaliteit. Zo doorliep ik al de puberteit en mat mezelf imago aan als adolescent een ego en een eigen stijl, wat later een persoonlijkheid, het innerlijk goed altijd mee, ontwikkeling kent geen tijd, volwassen zijn me nooit geweest, daar ben je pas als je het weet. Je kent mijn kop, kent mijn fysiek, ik ken mijzelf als authentiek. En ieder voedt zichzelf op, maar samen zijn we een cultuur. Samen is van lange duur. Wie je bent, wil ik weten, aan dezelfde tafel eten. Wat is geweest, laat het los. En wat nog komt, omarmen.